Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is ze dan. Mijn nieuwe kitten. Genaamd. Yo, gast van Almost Normal, Mijn naam is Bart En leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Het is eindelijk zover. We gaan het katje ophalen. Het is eindelijk tijd. Uh, ik weet nu een week dat ik de kitten ga halen. Dus het is een week lang wachten, afwachten en met spanning voor de dag van vandaag. Maar voordat we haar gaan ophalen, hebben we hier de kittenkamer gemaakt, zodat ze hier rustig op haar gemakje kan gaan wennen. Ik ga jullie heel even meenemen met hoe die kittenkamer er dan uitziet. Ik ben er gisteren echt drie uur mee bezig geweest of zo. Maar goed, dit is wat we hebben. We hebben een mooi krabkartonnetje, een kussentje voor op te liggen. Wijn? Een prachtige krabbouw, een mandje, een vriendje voor haar. Schoonmaaktoekjes. Gewoon uh, oh, mijn vingerboord setup ook hier. Nu, want dit was mijn vingerboordkamer. Maar die gaan we heel even veranderen naar even de kittenkamer. Zodat ze goed kan wennen. Dan hebben we daar een prachtige kattenbak. En dan een mooie hangmatje voor op de radiator. En als klapper op de vuurpijl. Als super duper -coole, epische ultra chill plek. Heb ik hier. <laughs> Een keefje gemaakt, een soort van, van een greenscreen die ik nooit gebruik. En we hebben daar kussentjes en zo. En dan kan ze daar lekker in zitten en lekker chillen. Dat wordt haar plekje. En dan hebben we alleen nog uh, haar voer en zo. En die gaan we, denk ik, hier neerzetten of ergens hier in de kamer. Dat is in ieder geval de kittenkamer. Daar gaan we er nu gewoon op halen. Het is er gewoon tijd voor. Let's go! Nou, hier gingen we er dan ophalen. Het was eindelijk zover. Ze is inmiddels 9 weken op 8 maart is ze geboren. En het leuke van deze kat is dat ze een wit puntje op haar kont heeft. Want haar zusje leek heel erg op haar. Maar door die witte punt konden we haar en haar zusje uit elkaar houden. Ze zit hier lekker te spelen met de balletjes. En ik merk nu ook al dat ze daar heel erg van houdt. Dit is mama Poes, die is natuurlijk ook super mooi. Maar terwijl ik mama Poes aan het filmen was, was onze kleine dondersteen ook nog weer wat aan het doen. En dat kan je hier. Hier zien. Wat ben je aan AWE. het doen, meest? Ik was een reisje. De oh god. De derde... Nou, dat gaat nu. ze. hele Ze vindt het best. Ze vindt het allemaal maar prima. Oh. En daar ging ze dan samen met mij en mijn vader mee naar huis het nieuwe huisje van onze kitten. Ze gedroeg zich eigenlijk best wel goed. Dat had ik niet echt verwacht. Ik had verwacht dat ze wel wat, ja, wat, wat drukker zou zijn en zo. Maar ze was heel rustig, ze was gewoon aan het verkennen. Hier en daar een miauwtje, maar het ging helemaal goed. Nou, kanteel uh, ligt ze lekker. Ze is wel lekker chill. De auto rit ook oh, oh, al geen hè. We hebben nog uh, 23 minuutjes wat we moeten rijden. Dan zijn we thuis. Dan gaat het allemaal gebeuren. Met Nicky Minaj op de achtergrond. Super nice. Zo, dit is de tuin, hè ja en dan hebben we hier hebben we dan de woonkamer zo kan je de woonkamer even checken hier hebben we een grote hele grote eigen persoonlijke krabbouw voor jou nou dames en heren jongens en meisjes hier is ze dan mijn nieuwe kitten genaamd Nora oh je komt er ook gewoon gelijk uit joh, Steen. dondersteen ik heb video's gezien dat ze drie uur lang wachten. Maar deze dondersteen komt er gewoon gelijk uit. Ja! Oh. Wat is ze nog klein! Wat schattig. Kijk! Doe maar even in. Zo, laat hem maar even in, want ze, ze verzet zich. Helemaal erin. Zo. Ja, goed zo, goed zo. Kijk, doe maar iets, iets verder ook. Ja, okay, weten weet ze, ja. Oké, nu weet het. Nu weet je wat Hallo, bedoel. Oh, een spiegel. Ah, ah. Is dat mijn zusje of mijn broertje? Wat doe jij hier? Nee, wat is dit? Nagelsprong. Zo, wat is die de partij? Dat is die de partij de Ja. Oh, jongens, ze heeft de keef gevonden. Ja. De keef. Green screen. Wij gaan haar nu opvoeden, we gaan haar gewoon even lekker laten ontdekken en dan gaan we strakjes met de knuffelen en spelen en dat wordt allemaal superleuk. Oh. Oh, oh, oh. oh, dat is een zacht mandje. Oh nee, nee dat is niet goed. Het is een beetje te zacht. Een beetje te zacht. Wat is dit? Dit zijn fingerboard spullen Nora. Dat ken je nog niet, maar dat is wel heel leuk. Ja, heb je zo'n rondje gedaan in de kamer? het mooie wat je hier al kan zien is dat de staart nu al omhoog gaat en dat na de vijf minuten dat ze hier is is echt oh. heel bijzonder oh. zich gaat anders ontdekken God, is dit ongelooflijk schattig <laughs> Yo guys, ik ben dus nu bezig met het monteren van de video die jullie nu aan het kijken zijn. Maar kijk wat er ondertussen gebeurt. Er zit hier een mormel achter mij. Die is mij aan het aanvallen de hele tijd. Ja, die kan je wel heel schattig gaan doen. En je nacht zit gewoon in mijn kont, hè. Auw. zit de hele tijd zit ze hier. Ik vind het zo cute. Oh, ze zit echt letterlijk achter mij op mijn stoel. Dit is het beste wat ik kan wensen. Kijk hoe cute het is. Nou, ik ga weer door met editen. Uh, doei. Veel plezier met de video verder. Nou, voor het feit dat ze al na vijf minuten aan het spelen is in een vreemde kamer, dat is echt wel bizar. Oh, die, die nageltjes zijn vol in mijn been ook. Wat de fuck hoor ik nou? Wat de fuck? Huh? Hoe hoor ik nou iets bewegen? Serieus? Ja, jij ja, toch ook? Wat in die in die in die in dat grid? Of is het uh, zo'n tas die beweegt? Ja, dat zal het wel zijn geweest. Dus dit is er dan hè? Kijk wat een prachtig wezen. Ze moet natuurlijk nu de komende tijden even wennen van hoe het hier is allemaal. En ze gaat denk ik alles rustig op haar gemakje onderzoeken. 12 seconds later. Knapje, 1 seconde later besluit ze om dus wel te gaan ontdekken. En daar is ze dan nu al hier. <lacht> <lacht> hoe ze ook loopt met dat hoofdje zo omhoog. Alles moet ze zien. Wat in beide handen. Oh. Kijk, kijk, te gaaien erbij bijna. Oh, ze zit nu bij de bots. Nou. We hebben een ontdekkingsreiziger hebben we. Dat wordt misschien toch wel, dus goed, pap. Ja, wie weet. Hoi. Hallo. Allemaal <laughs> nieuwe dingetjes. Ja. Allemaal nieuwe dingetjes. Bed. Dit is het bed. Die kleurt er goed op. <laughs> nou, dit is een speelkoningin hoor. God, met bed al. Oh, je bent er nu al aan het slopen, hè? Ah. En Nora? Wat He? je Het enige wat ze wil doen is spelen. Het is algekeerd. Het is ongekeerd. Ik heb heel veel video's gekeken hoor van kittens voordat we ze, voordat we de namen. Eh, over wat je allemaal moet doen. En dat je de ruimte moet geven en dit en dat. Nou, daarin zaten video's dat ze soms al drie, vier uur gewoon in die, in die bak bleven zitten. Maar wat doet deze? Ze stapt er direct uit en na 5 minuten, 10 minuten zit de staart al omhoog... ...dat ze zich op hun gemak Nu Kijk wat ze doet ook. Ik ga er even alleen laten zien. Jullie gaan even zien wat ze gaat doen. Daar is ze! Hallo! Je <laughs> ik er Ik zweld, oh. Oké, okay, dit kan ook. Nora, wat doe je? Nora. Oh, ze, gaan, ze heeft mijn stoel ze heeft gevonden hoor. Die had ik had het net ook op de stoel laten gaan. En dat zit. Oh. Natuurlijk is dat wel het plekje waar ze gaat liggen. Natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Uh, er komen hoogstwaarschijnlijk genoeg filmpjes nog van Nora. Moet je kijken hoe ze er ook bij liggen, maar ongelooflijk cute op mijn setup. Echt heerlijk. Ik ga super genieten van dit beestje natuurlijk. Ik hoop dat jij deze video toch leuk vond. Het is een keertje iets heel anders dan wat ik normaal doe. Dankjewel voor het kijken. Durf een likeje als je de naam leuk vond, als je het katje schattig vond. Dus dat betekent dat iedereen die dit kijkt, moet ook liken. Ze heeft haar plekje gevonden en dat is in mijn Kamer En dat vind ik helemaal niet erg. Is ik knipperen? De... Oh, ik knipperen! Ik ben verdiend. Mijn money don't jiggle, jiggle. It folds. I like to see you wiggle, wiggle. For sure. I made you want to dribble, dribble.